We zijn momenteel in Doetinchem en we zijn met een aantal Syrische vluchtelingen aan het tennissen. Welkom in Doetinchem is een stichting die is een jaar geleden zeg maar, opgericht. En het is een aantal mensen die elkaar bij toeval tegenkwamen en samen vonden we dat we iets moesten doen voor de vluchtelingen. En we hebben dus allerlei activiteiten nu, van filmhuis, gratis toegang tot het voetbal bij de graafschap. Veel deelname aan verschillende sportactiviteiten om de mensen een, een welkom te laten voelen in Nederland. Wij bieden behalve het tennissen, bieden we aan het zwemmen voor vrouwen, het zwemmen voor mannen, het voetbal, het golf en de fitness. Ik kom naar hier om, om tennis te spelen met uh, Nederlands uh, vrienden. Now I am uh, playing uh, tennis, yeah. One time in the week, yeah. Only tennis? Tennis and uh, running. And running, yeah, running every day. Ik uh, speel ook uh, basketball en zwemmen. I'm so happy. Yeah, yeah, yeah. It's, uh, very nice people. Yeah. Ja, yeah, ik vind dat leuk. Dat was uh, heel goed met Netherlands Netherlands vrienden, ja. Yeah. To me pleasure, happiness, yeah. We denken dat het sporten namelijk in onze samenleving een van de mooiste middelen is om mensen te laten integreren in een, in een gemeenschap. Een andere reden is natuurlijk om de mensen de verveling die ze hebben in afwachting van hun al of niet, al of niet toelaten hier in de maatschappij om die verveling op te heffen. We vinden veel met sport. <laughs> yeah, good. <laughs>